Bruiloft Hoop is een stichting voor jonge meiden tussen de 12 en 25 die uh, ja, om wat voor reden ook weinig zelfvertrouwen hebben, uh, last van een scheiding van ouders, depressie, uh, noem het maar op. En die proberen wij nou ja, met de paarden. En de uh, Seven Habits weer ja, een beetje teugels in eigen handen te geven. Oh. En en. Uh... Bruiden op Hoop heeft mij uh, sowieso voor gezorgd. Ik ging niet meer naar school. En uh, door Bruiden op Hoop uh, ben, ga ik nu wel weer naar school. En zit ik nu in mijn examenjaar. En wil heel graag ook dat een paar meiden die programma al hebben afgerond. daar het initiatief over nemen. En dan, dat eigenlijk alle meiden die programma door hebben gelopen weer bij elkaar kunnen komen. En, ja, en in de winter is dat voor ons nu heel erg lastig, omdat we gewoon geen goede ruimte daarvoor hebben. En ja, nu, doordat die ruimte nu wordt opgeknapt, kunnen we dat uh, gaan doen. Nou, wat wij hier aan het doen zijn, is met klanten en medewerkers van Bouwmaat uh, uh, dak En dat doen we nadat ik hier op, uh, naar een van de vele klanten zoek die ik werk eens afleg. Uh, ...kwam ik nu terecht bij Peter Stark en hij was werkzaam bij Alma Buitenhuis en Marcel Buitenhuis, die de stichting Bright Club Hope hebben. En wat één komt dan? Dus hier zit een win-win in waarbij je als klant en medewerker gewoon als collega's, als uh, zakelijke vrienden met elkaar optrekt. Uh, mijn, mijn, mijn collega's en ik zelf weer ontzettend veel door het werken met de vakman. En met elkaar leef je een heel prachtig resultaat voor een stichting die het uh, echt uh, heel goed werk verricht... ...voor uh, dames die de teugels weer in eigen hand moeten leren. Nemen. Dat die bedrijven die ruimte aan het opknappen zijn, is gewoon heel erg gaaf. En omdat wij hebben daar zelf helemaal geen ervaring mee. Hebben en nee, dan had het echt nog wel een paar jaar geduurd voordat we dat hadden kunnen realiseren.